Welkom bij deze korte trainingsfilm van VAROS. Speciaal gemaakt omdat we onze gebruikelijke trainingen en cursussen in deze coronatijd niet kunnen geven op locatie. Deze film is bedoeld voor diverse professionals die zich met ondersteuning en begeleiding van vluchtelingen bezighouden. We hebben het vandaag over de psychische en psychosociale gevolgen van de coronacrisis voor deze groep. In deze film geven we je informatie en enkele handvaten die komen uit VAROS-trainingen. Mijn naam is Nazar Merzoyan. Ik ben in 2008 gevlucht uit Irak. Uh, ik, ik werkte daar als een arts en uh, nu zit ik mee als sluitpersoon gezondheid in voor vluchtelingen. Mijn naam is Evert Bloemen. Ik werk als arts, trainer en adviseur bij Faros, expertisecentrum gezondheidsverschillen. We weten dat vluchtelingen meer psychische klachten hebben dan andere mensen in Nederland. Onderzoek heeft laten zien dat het zelfs drie tot vier keer meer is. Dit heeft te maken met de vaak traumatische ervaringen met oorlog en onderdrukking in het eigen land. Maar ook met de moeilijkheden tijdens de vlucht, waar mensen verdrinken op zee, opgepakt worden en mishandeld worden. En ook in Nederland is het leven niet makkelijk. Eerste in het asielzoekerscentrum, waar ze als asielzoeker lang moeten wachten op de uitslag van de asielaanvraag. Dit geeft onzekerheid, angst en stress. Ook als vluchtelingen in een gemeente komen wonen, kunnen ze het zwaar hebben. Doordat alles nieuw en anders is in Nederland. Ook zijn ze onzeker of ze de taal wel kunnen leren. Voor sommigen komen er slechte berichten over hun familie in het thuisland. En daar komt nu dan nog die corona bij. Vluchtelingen vinden dit vaak angstig en een bedreiging. Misschien wel meer doordat ze al eerder veel angst en bedreiging mee hebben gemaakt. Ook is het voor hen soms lastig de informatie goed te snappen. Soms worden ze zo bang omdat ze denken dat ze straks in de steek worden gelaten. En ze krijgen minder begeleiding en minder hulpverlening. Om duidelijk te maken welke factoren spelen bij het ontstaan van psychische problemen gebruiken we vaak het beeld van een weegschaal de weegschaal die heen en weer gaat. Dit beeld kan helpen om vluchtelingen uit te leggen hoe psychische klachten ontstaan. Veel vluchtelingen weten namelijk uit hun eigen land precies wat een weegschaal is. Iemand heeft kracht om de stress te dragen door beschermende factoren en dan denken we bijvoorbeeld aan een positief karakter, een uitgebreid sociaal netwerk, een opleiding en werk en het actief zijn. Iemand? heeft mogelijk niet genoeg kracht door risicofactoren. Zoals ervaringen uit het verleden, gezinsvereniging die niet lukt, niet thuisvollen in Nederland en heimwee. Als we naar psychische klachten van vluchtelingen kijken, is het belangrijk om onderscheid te maken tussen gewone reacties op stress, zoals iedereen die kent, en ernstige reacties op stress. Dat zijn eigenlijk psychiatrische ziektes. En veel vluchtelingen... Uh, weten niet wat het effect is van stress op hun lijf en op hun mentale gezondheid. We praten hier over mensen met vaak beperkte gezondheidsvaardigheden, die hebben moeite om de informatie te vinden, te begrijpen en toe te passen. Een beperkte kennis van hun eigen lichaam en over wat psychische problemen eigenlijk zijn. Ze zijn zich niet bewust over het gevolgen van stress. Klachten zoals piekeren, minder slapen en somberheid. En ook lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, buikpijn, hartkloppingen en benauwdheid. Als psychische klachten te ernstig worden, doordat de stress te lang duurt... of er nog meer zaken zijn die niet goed lopen... dan kunnen er ziektebeelden ontstaan, zoals een depressie. Soms spelen ook traumatische ervaringen uit het verleden nog steeds een rol en hebben vluchtelingen een posttraumatische stressstoornis met herbelevingen en nachtmerries. Dus het is belangrijk om te weten wat is het effect van de culturele achtergrond uh, qua de psychische klachten. Normaal gesproken psychische klachten zijn onbespreekbare onderwerpen in midden oostlanden en het is echt een taboe. Schaamte is groot. Ze durven niet om hulp te vragen maar ze liever met iemand in de familie dit is te praten. En er zit veel zwijgen over de psychische klachten binnen de vluchtelingen. Als het gaat over de coronacrisis, de impact over de vluchtelingen zijn heel groot. We denken altijd over het stuk van angstig en bedreigend. Dit pandemie is erg bedreigend voor iedereen, maar... Uh, de, de mensen, de vluchtelingen denken altijd uh, bijvoorbeeld aan inburgering, die is vertraagd. Ze denken altijd over de werken die uh, stil ligt. En heel veel vluchtelingen nog steeds bezig bijvoorbeeld om hun geld te sturen naar hun familie in het thuisland. En daarna komt erbij de spanning in het relaties en een soort van conflicten tussen de gezinnen. En dit komt. Vooral in het geval van kleine behuizing, grote gezinnen. We bespreken een paar dingen die belangrijk zijn bij het ondersteunen van vluchtelingen juist in deze tijd. In de VAROS-trainingen gaan we uitgebreider in op deze punten en oefenen we aan de hand van casuïstiek en rollenspelen. De kern van onze boodschap is dat je om vluchtelingen te bereiken en hen te helpen op een paar dingen moet letten. Naast de gewone dingen die je altijd doet. Juist nu de coronacrisis de vluchtelingen extra op de proef stelt. En ook de cultuur-sensitieve werken is nu extra belangrijk. Dit betekent in het kort dat jij als hulpverlener je moet inleven in het manier van denken van de vluchtelingen. En niet alleen moet uitgaan van je eigen manier van denken. En redeneren zeker. Dit vraagt om nieuwsgierigheid en respect. Nou, zag. Ik heb een mooi voorbeeld. Uh, vorige week had ik uh, contact met een begeleider van een vluchteling... die ervan overtuigd was uh, dat het coronavirus gemaakt was door de duivel. En het enige wat zou kunnen helpen was dat die persoon veel ging bidden. Voor de begeleider was dit moeilijk te begrijpen... Hier speelde dat de vluchteling eigenlijk niet begreep wat een virus uh, is. En hij plaatste het geheel in zijn traditionele kader van goed en kwaad. Het hielp de begeleider toen hij begreep hoe dit werkte. En hierover ging hij met de vluchteling spreken. Door goede uitleg voorkwam hij dat de vluchteling gevaarlijke dingen zou doen. En de vluchteling kon daarnaast gewoon bidden, want dat gaf hem weer extra kracht. Ja, totaal mee eens met jouw voorbeeld... Want op dit moment voor de vluchtelingen, het uitleggen in een eenvoudige manier en de informatie doorgeven is heel belangrijk. Vooral voor de mensen die uh, onvoldoende kennen de Nederlandse taal. En uh, misschien ze gaan terugvallen uh, op een neppe uh, websites en uh, uh, onbetrouwbare bronnen. Zeg maar. Ik heb hier ook een uh, voorbeeld. Er was een taaldocenten die. Tijdens de telefonische contact met de vluchtelingen uit haar uh, klas merkte dat de leerlingen zijn bang of durven niet naar buiten te gaan. Toen heb ik als sleutelpersoon geholpen om uit te leggen wat mag en wat mag niet. Als ik je goed beluister, uh, Nazar, is het dus ook heel belangrijk dat, dat je altijd in, dingen in overleg doet met, uh, met de doelgroep, met de gemeenschap van vluchtelingen. Kun jij iets vertellen over de dingen die jij doet als, als sleutelpersoon als het gaat over psychische problemen? Ja, eigenlijk mijn uh, rol als uh, sleutelpersoon is om te helpen bij het bereiken van uh, kwetsbare groepen door uh, vroeg signaleren van hun spanningsklachten. Daarna wordt er uh, uitgebreid gesproken met hulpverleners en instaties om een plan van aanpak uh, uh, op te zetten. Ja, ja. Dus, de, dus heb je een voorbeeld uit de praktijk van, van een initiatief of van iets? Een mooi initiatief is uh, uh, tegenwoordig, uh, we, doen een, uh, we hebben een uh, hulplijn, een uh, die noemen we CAS. Dat is de uh, Corona Actiecomité Stadshouders. En uh, de bedoeling is uh, hier om uh, een uh, antwoord te geven op alle vragen die komen door de vluchtelingen. En ook door de mensen die uh, willen meer weten over de nieuwe maatregels, over corona, over, uh, ook over de UWW, over werk, inkomen en inburgering bijvoorbeeld. Een ander belangrijk punt is dat jij als begeleider of als hulpverlener juist nu in deze coronatijd actief moet vragen naar psychische klachten. Zeker omdat je weet dat veel vluchtelingen daar niet makkelijk uit zichzelf over praten. En het helpt als jij als begeleider... Zelf laat zien dat je daar wel over wilt spreken. Het gaat dan om het vinden van de juiste woorden. Dat verschilt per persoon. Bij sommigen kun je het over stress hebben, bij anderen hoe bang ze zijn. Belangrijk is om ook een paar concrete vragen te stellen. Van hoe slaapt u? Bent u bang? Heeft u nachtmerries of slechte dromen? Aan de hand van dit soort vragen kun je een beeld vormen van hoe het psychisch met iemand gaat... En of er actie moet worden ondernomen, bijvoorbeeld richting de huisarts. VAROS heeft hiervoor een, een lijst met tien vragen ontwikkeld, de Protect-vragen. Die vind je op de links die bij de film op de VAROS-website staan. En ik, ik denk ook aanvullend daarop, en juist in deze tijd is het zo belangrijk dat iedereen die een rol heeft in die ondersteuning van vluchtelingen, actief bezig is met het onderhouden van contact. En daarin moet je ook creatief zijn. Zeker nu de normale manieren van fysiek contact uh, ja, en dicht bij elkaar zijn, dat dat niet mogelijk is. De smartphone is erg belangrijk. En we moeten ons goed realiseren dat vluchtelingen daar heel vaak bedreven in zijn. Omdat ze vaak contact hebben met familie in het buitenland en beeldbellen voor hen heel gebruikelijk is. Maar ook andere activiteiten, zoals school of vrijwilligerswerk, moet gezocht worden naar alternatieven. Activeren en mensen ontmoeten is ontzettend belangrijk, ook als de, al is het op afstand. He, dat helpt om mensen om psychologisch vitaal te blijven. Over samenwerken kunnen we kort zijn, zoals Johan Cruyff zei. Alleen kun je niks. Je moet het samen doen. Samenwerken is erg belangrijk, zeker nu. Het is goed als je elkaar makkelijker kunt bereiken in één gemeente. Bijvoorbeeld als je zorgen hebt voor een vluchteling of wilt overleggen over hulp of een passende activiteit. Een goede netwerk is zo belangrijk. We zijn aan het einde van deze trainingsfilm. Samenvattend hebben we een aantal dingen gezien. Psychische gezondheid gaat om een balans van veel factoren. Denk aan de weegschaal die heen en weer gaat. Extra en gerichte aandacht is nodig voor psychische klachten juist nu met de coronastress erbij. Ja, ook doe dit cultuursensitief en doe het samen met de doelgroep. Juist nu is uitleg en voorlichting cruciaal en blijf contact onderhouden, dit is zo belangrijk. Heeft u vragen over dit onderwerp? Mail naar trainingen@varos.nl. En op varos.nl vindt u meer over dit onderwerp. Onze corona informatie materialen en informatie over onze trainingen op locatie en online. Op donderdag 14 mei om 4 uur middags beantwoorden wij online en live uw vragen. Meld u aan en stuur uw vraag naar training.varos.nl